Als je meer met online marketing doet, dan heb je vast ook al wel gehoord over remarketing. En hoewel deze term vaak verward wordt met retargeting, gaan we het in deze woensdaggemakdag aflevering vooral hebben over hoe je remarketing, dus eigenlijk het verlengen van de boodschap, op een slimme en vooral ook psychologische manier doen. Ik vertel je een stukje over wat remarketing überhaupt is. Wat de BIC-methode is en waarom je die moet toepassen bij elke remarketingcampagne en hoe je op elke koopfase, dus op elke fase die een klant doorloopt voordat hij overgaat tot kopen, jouw juiste remarketingstrategie toepast, dus je op keer op keer, om welke fase je klant ook zit, de juiste boodschap toont. Remarketing is eigenlijk ja, de nieuwe term voor retargeting geworden. Tenminste, deze term wordt vaak verward. Nou, bij remarketing kijk je eigenlijk, is, is het in mijn ogen in ieder geval meer het uh, ja, opnieuw oppakken van de boodschap. En uh, Bij retargeting is het eigenlijk, hey, jij hebt dit product gezien, dus hoppakee, ik ga jou nog een keertje targeten op dit product. Nou, hoe je uh, de term ook definieert, in deze uh, aflevering gaan we het dus veel meer hebben. Van hoe verleng je eigenlijk jouw marketingboodschap? Dus als jij een bepaald gedrag hebt gezien van jouw eventuele klant, hoe gebruik je dat dan in jouw voordeel? En hoe zorg je dan dat je via de juiste kanalen, via de juiste boodschap, met een slimme remarketingstrategie, ja, extra potentiële klanten omzet tot daadwerkelijk echte klanten. Kijken we naar de koopfases en het slimme inrichten van jouw remarketingcampagnes, dan is het belangrijk dat je weet hoe de biek methode werkt. Elke klant doorloopt verschillende koopfases. Werk je met de Biek methode dan garandeer je jezelf eigenlijk van een manier van heel slim met je marketing om te gaan. Waarom welk marketingboek je ook leest, eigenlijk wordt er altijd over bepaalde fases van een klant gesproken. Of dat nu gaat over een soort van AIDA-model, de consumentenfases, de koopfases of van een koude lead naar een warme lead. In principe komt het eigenlijk allemaal neer uh, in vier stappen. En dat is ook waar de biek methode over gaat. Je begint met de B van de Biek, en dat is bewustwording. Shit, ik heb een probleem of ik heb een bepaalde behoefte. Vervolgens ga ik informatie zoeken. Hoe kom ik van uh, dit probleem af? Uh, wie voorziet mij in mijn behoefte? Vervolgens ga ik mijn alternatieven evalueren. Ga ik iets kopen? Ga ik het zelf doen? Hoe erg vind ik dat ik dit, dit probleem heb? En vervolgens kom ik op een koopbeslissing. Kijken we naar de meeste retargeting of remarketing campagnes, dan zien we dat iedereen zich richt op de koopbeslissing. Je bent op een bepaald product geweest en pats ik ga jou dat product nog een keertje tonen. Kijk maar eens naar uh, rode laarsjes op Zalando en uh, je rest van je leven kom jij nooit meer van die rode laarsjes af. Nou, dat is eigenlijk een hele agressieve vorm van retargeting. Je bent ergens gekomen pas, pats ik ga jou het je net zo lang tonen totdat je uh, het wel koopt. Nou, met daar slimmer mee omgaat en daarom vind ik de term ook remarketing beter is eigenlijk kijken van hey, in welke fase zit mijn klant en hoe ga ik daar in, slim op in. Pak altijd de big methode en ga dan per fase kijken hoe je daar je remarketing op in zet. Begin met de bewustwording. Het is bijna onmogelijk om je remarketing echt in, tijdens de bevestiging. Want het is nog in zo'n pril begin dat een bezoeker jou eigenlijk nog geen informatie geeft of gedrag laat zien waarop hij ja, duidelijk maakt dat er een bepaald probleem of behoefte is. Het enige wat je eigenlijk kunt doen is uh, ja, diep in dat brein kruipen van je klant en probeer het achterhalen in welke situatie zit mijn klant voordat zij behoefte krijgen aan het resultaat dat ik bied. Elk product of elke dienst heeft een bepaald resultaat. Dus dat kan zijn in een bepaalde behoefte voorzien, een bepaald probleem oplossen, wat dan ook. Onderzoek eens in welke situatie jouw klanten zitten voordat zij behoefte krijgen. Stel de, nou, voor de bewustwording. Welke situatie zitten mijn klanten voordat zij behoefte krijgen nou, met het maken van een website? Dat kan zijn dat ze nou, in een situatie zitten dat zij net zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een logo hebben gemaakt, een huisstijl willen bepalen, een domeinnaam vastleggen, hostingpartij uitkiezen. Dat soort dergelijke vragen of informatiestukken. Dus dat geeft dan wel enigszins. Nou, aan, van, hé, jij zit in een situatie, dus jij bent bezig met een bepaalde website. Ik zou er dus voor kunnen kiezen om daar een, een stukje mijn campagnes op te richten. Dus ik bied iemand een bepaalde informatie aan over hoe, hoe verzin je een goede bedrijfsnaam. En ik probeer die boodschap net zo lang te verlengen door verschillende remarketing campagnes. Tot aan het maken van je logo, het maken van je huisstijl, tot aan je complete website. Dus ik denk na nou, van, hé, wat is de allereerste aller fase waarin iemand zit, dus eigenlijk in welke situatie kan iemand uh, zich bevinden? Wat voor gedrag laat diegene dan zien? En hoe kan ik daar mijn remarketing op targeten? Heb je remarketing ingericht op de bevestiging, dan is het goed om uh, op de volgende co fase te richten en dat is de informatiefase. Ik heb een probleem, ik heb een behoefte en ik ga informatie zoeken. Kijk eens naar welke informatie men op, op zoek gaat voordat zij ook jouw product willen aanschaffen. Dus eigenlijk is de bevestiging is van hey, shit, ik heb een probleem. Vervolgens ga ik informatie zoeken eh, en bereid ik me eigenlijk voor op de volgende fase. Aan jou de schone taak om met je remarketing campagnes iemand zodanig veel informatie te geven en eigenlijk te helpen naar de volgende fase. Dus stel dat jij een bepaald advies verkoopt. Wat heb jij dan nodig? Dus wat zijn eigenlijk bepaalde vragen die je normaal gesproken stelt aan iemand voordat jij een goed advies kan geven? Stel jij geeft pensioenadvies, wat, wat wil je dan verzameld hebben? Stel je geeft hypotheekadvies, wat wil je dan weten van iemand voordat jij diegene met een goed advies kan helpen? Dus maak eigenlijk van jouw verkoopgesprek een soort van informatiepakket. Dus help diegene echt in zijn vol, naar zijn volgende fase toe. En dat is de, de, het evalueren van alternatieven. Geef jij voldoende informatie? Hoe verzamel je alle informatie uh, voor een strategisch pensioenadvies? Nou, dan kan je een heel leuk campagne op bedenken. Je geeft iedereen allerlei checklisten en informatie, et cetera. En probeer met je remarketingcampagnes hem door te helpen naar de evaluatie van alternatieven en vervolgens ook naar de koopbeslissing. Zit iemand op een gegeven moment in de evaluatie van, van alternatieven, dan is het keihard aan het evalueren. En zeker als we kijken online, je zit natuurlijk niet in één soort winkel, maar je bent eigenlijk in een hele grote online winkelstraat. Dus ik heb talloze alternatieven die ik kan evalueren. En jou de schone taak om dus te kijken van welke alternatieven kan ik iemand meegeven. Hoe kan ik diegene echt goed helpen de vergelijking tussen mij en mijn concurrent aan te gaan? Laat alsjeblieft mensen vergelijken. Ik wat er af en toe niet goed van dat ondernemers, andere ondernemers advies geven hoe ze dingen kunnen verstoppen. Eh, zodat andere mensen dus niet, niet hun concurrenten kunnen vinden. Laat, me, laat mensen vergelijken. Je hebt liever dat een klant voor jou kiest met een bewuste keuze. Dat gaat echt een veel betere samenwerking opleveren eh, dan dat je ze helemaal geforceerd hebt in mijn ogen. Maar goed, kijk in ieder geval hoe help je mensen met het ja, evalueren. Dus dat kan ook zijn met een bepaald product. Stel je hebt een uh, televisie X en een, een televisie B. En hoe kan je diegene heel makkelijk vergelijken? Nou, dat doet bijna elke webshop natuurlijk met het versus of met de vergelijkingsmodule. Dus zorg dat je diegene echt goed helpt. Zorg vervolgens als je weet van hé, hey, ze hebben bepaalde producten vergeleken. Dat je ze met de remarketingcampagne helpt met extra vergelijkingen. Toon meer functies, case studies, extra reviews van product A, klantbelevingen, eventueel extra garantiestukken om bepaalde obstakels weg te, weg te halen. Denk voor, vooral na van hé, hoe haal ik in ieder geval de alternatieven, hoe help ik iemand met het kiezen van alle opties die er zijn. En bereidt iemand vervolgens voor op de volgende fase, en dat is de koopbeslissing. Dus bevindt iemand zich in de koopbeslissing, dan is het eigenlijk klaar om te kopen. En wat je veel vaak ziet, is dat we daar eigenlijk onze remarketingcampagnes op richten. Ik heb product A aangezien, dus ik toon jou nog een keer product A. Ja, ik vind het persoonlijk een hele vreemde gedachte en Tuurlijk heus, het zou heus wel ergens uh, enigszins werken. Alleen ik vind het vanuit de psychologie een vreemde gedachte. Het is hetzelfde als dat jij eigenlijk in de winkel staat. Je hebt eigenlijk de spijkerbroeken bekeken. Vervolgens heb je niet gekocht en dan blijft die verkopen. Ja, continu die spijkerbroek toch weer in je handen duwen. Nou, ik ben benieuwd hoe lang jij dat volhoudt. En hoewel we dat in het buitenland wel eens ervaren, hè, met die echte, die irritante verkopers. Doen we online precies hetzelfde? Je ziet bij heel veel retargeting campagnes van ik heb of het product al gekocht, dus waarom blijf je het me tonen? Ik heb het product, heb ik gezien, ik wil het niet. Dan kun je het mij nog maanden blijven tonen. Ik ga dan echt niet van eens overstag. Dus denk als jij je remarketing wil richten op de laatste fase, vooral aan de obstakels. Welke obstakel kan iemand hebben voordat hij, zij, jouw product of dienst koopt? Denk dan vooral na van wat zijn de obstakels van mijn uh, dienst of het product zelf. Dus niet zozeer van ja, het kost geld en het kost tijd. Nee, maar kijk dan vooral van. Uh, nou, bijvoorbeeld voor SEO weet ik dat heel veel mensen het technisch vinden. Dat ze uh, bang zijn van ja, Google blijft toch veranderen. Dus hoe weet ik zeker dat uh, wat ik nu leer uh, ook straks uh, nog werkt. Als ik dat kan wegnemen met mijn remarketingcampagne. Uh, hoe je in één klap de techniek uit je website haalt met de X200 X2, uh, methode. Uh, waarom uh, Google in uh, 18, 18 jaar nog nooit veranderd is. Ik weet niet of Google al 18 jaar verzamelt. Dus kijk daar gewoon goed naar: van hoe haal ik die obstakels weg en hoe prikkel ik iemand tot de verkoop? En gebruik eigenlijk gewoon het gesprek zoals je dat normaal gesproken ook aan tafel doet, alleen dan doorgeknipt in verschillende fases. Nou, mocht je dit soort tips interessant vinden, zorg dan dat je je abonneert en ergens op dat belletje klikt dat je geen enkele aflevering meer mist. Heb je tips, suggesties, vragen? Laat dat van je horen en dan zie ik je bij de volgende aflevering. Oh, en trouwens, voordat je weggaat, ik heb ergens in de omschrijving nog vijf bonusstrategieën verstopt. Met een klein linkje, je hoeft niks, niks te downloaden, geen opt-in en dergelijke. Je hoeft alleen maar op het linkje te klikken. En ik geef je vijf slimme remarketing bonussen mee. Die je sowieso eigenlijk zou moeten gaan inzetten en verwerken in je marketingstrategie.